Weekendschool is een te gekke school, aanvullend onderwijs voor jongeren van 10 tot 14 jaar, Waarbij de lessen worden gegeven door bevlogen vakexperts en die bevlogen vakexperts experts die laten de leerlingen kennis maken met hun eigen vakgebied. Nou, wat heel belangrijk is, is dat de kinderen zelf kunnen ervaren, zelf kunnen meedoen en daardoor goed kunnen zien of iets wel of niet iets voor hun is. En wat wij heel belangrijk vinden, is dat de kinderen een open houding ontwikkelen, nieuwsgierig zijn naar de wereld, dat ze zelf op zoek gaan naar nieuwe dingen, nieuwe dingen gaan proberen en daardoor ja, eigenlijk de wereld goed ontdekken en zichzelf goed leren kennen. Op de weekendschool leer je niet zo dingen zoals uh, rekenen, taal en spelling. Je leert gewoon beroepen en het is ook superleuk. Je weet nooit eigenlijk wat het allemaal inhoudt en dat leer je ook niet zo vaak op school. Nou, Wat ik zo leuk aan weekendschool vind, is dat het zo interessant is en dat je gewoon banen kunt leren wat je dan ook zo, wat je misschien ook leuk gaat vinden. Maar het allerleukste vak vond ik dan architectuur. Dan kon je gewoon met allemaal spulletjes je eigen huisje bouwen en met anderen vergelijken. Ik leer kinderen hoe ze van broodpoep maken en hoe ze van cola plas maken. En niet op een tafeltje, maar eigenlijk hoe hun lijf functioneert. Dat doe ik door te vertellen hoe het in elkaar zit. Ik laat het ze zien middels een pop met organen die je uit elkaar kan halen. En ook door ze op een t-shirtje hun organen te laten tekenen en uh, dan elkaar op de foto uh, te zetten. Ik vind het een verschrikkelijk leuke doelgroep. Uh, ik ben van huis uit kinderverpleegkundige, ik hou van kinderen. En deze kinderen zijn zo gemotiveerd om een, uit hun eigen milieu te komen en verder te komen. En uh, het, echt uit het leven te halen wat erin zit. En ze beseffen dus al op tienjarige leeftijd dat ze daar iets extra's voor moeten doen. Nou, ik vind een geweldige groep kinderen, het inspireert me. Dus ik zou het ook iedereen aanraden, want je wordt er zelf wel beter van. Wat wij op zo'n dag doen, is we spelen een rechtszaak na. We laten die kinderen pleiten, we doen ze een toga aan, een bef voor, dus helemaal in vol ornaat. En daar gaan ze een betoog op bouwen en moeten ze een standpunt verdedigen, vaak waar ze ook niet achter staan. Ze, ze leren echt hoe wij het in de dagelijkse praktijk doen. En daarnaast zie je ook sommige kinderen zie je in de hoek zitten van nou ik vind het spannend. En aan het eind van de dag zie je dezelfde kinderen, de rug rechten en met verve een standpunt verdedigen. Kijk, en, en dat is leuk, want... Het is niet alleen dat ze een inkijkje krijgen in mijn vakgebied, waar ik natuurlijk zelf heel enthousiast over ben. Maar ook dat ze daarmee zelf iets leren. Je geeft ze als het ware iets mee. De kinderen kunnen daar zelf mee doen wat ze willen of juist ze worden enthousiast van het vak. En heel enkeling, daar komt bijna nooit voor, zeggen nou, daar zou ik niks mee willen laten. Het is voor ons uniek dat op zondag hier dus 40 kinderen staan te trappelen om hier uh, activiteiten te, te gaan doen. En dat is lassen, hijsen. ze krijgen een rondleiding, ze krijgen een presentatie. Voor ons bedrijf is het belangrijk dat we aanwas creëren in de toekomst. Een dus stuk... Uh, Interesse voor bedrijven, voor techniek. Nou, hier dan een scheepswerf in Stroobos. Want als wij hier willen blijven bestaan, hebben we, hebben we mensen nodig in de toekomst. Nou, dat is gewoon heel belangrijk. Ik zelf heb het ervaren dat ik het moeilijk vond om een keuze te maken ja, vroeger. En uh, kinderen van mij ook, ja. vriendjes van mijn kinderen ook. Die zie ik allemaal worstelen van ja, wat moet ik dan gaan doen. En ik zie gewoon aan de, aan de kinderen die ik hier zie van de weekendschool... ...dat die toch al heel duidelijk bezig zijn van, ja, dat die ook aan de vragen die ze stellen... ...dat ze weten van, ja, wat, wat staat me hier te wachten? En wat voor traject moet ik doorlopen om hier te komen? De weekendschool, zoals ik hem heb meegemaakt, is jonge mensen. Een kans geven, ze enthousiasmeren die ze normaal in hun leven vaak door de week wat minder hebben. En die dan door de gastdocenten die ze tegenkomen zijn weekendschool. De aandacht, de liefde, waarmee daar gewerkt wordt. En één keer het gevoel krijg ik doe er toe. Ga rechterop lopen en je ziet dat verder in hun hele leven doorwerken. En dat is zo goed voor de hele samenleving. En de manier waarop wij met elkaar dan een gezonde samenleving kunnen zijn. Het heeft heel veel voor mijn toekomst betekend, want de Weekendschool geeft je een kans om ergens naar binnen te gaan waar, eigen, waar je niet binnenkomt. Want ja, wie mag er nou naar binnen bij een ja, advocatenbureau en wie mag er nou binnen bij de brandweer, weet je wel. Daar kom je niet, dat, dat is niet iets waar je naar binnen stapt en zegt oké okay, ik wil hier een kijkje nemen. Nee, dat doe je niet. Ik wist echt niet wat voor vakken er allemaal waren. En de Weekendschool geeft je een kans om een vak te kiezen die bij jou past en dat je later ook gelukkig wordt.